Ik ben een muzikale flyer en ik stem op Meijer, want zij moet het zijn Meijer, ik kies Marjolein Kies Marjolein Ik vertel je graag waar ik voor pleit Een GroenLinks'er van deze tijd Ervarenheid, gedrevenheid, bekend om haar toegang Waarmee maakt zij het onderscheid? met Havelijs leeggeheid! Mario, Mario, Mario, Mario, Leid! Meier, ze denkt autonoom. Meier, ze houdt ons op stoom. Ze deelt onze droom. Onze partij is zo mooi opgefrist. Ruimbaan voor een trotse feminist. Ervaarheid, gedrevenheid, bekend om haar toegankelijkheid. Daarmee maakt zij het onderscheid met haar beleidstemming Maar Mario! Echt wel, goed gewoon door. doen. Gewoon doen. Doe schrik. Goed. Stem goed, maar je lijn.